Hey, wat leuk dat je kijkt naar de uitleg van de 12 Vendingautomaat. Nou, een vendingautomaat kennen we natuurlijk allemaal, maar we hebben hem nu zodanig ingericht dat alles wat je omzet in de vendingautomaat direct terug te zien is in de beheeromgeving van de kassa. Hoe werkt het nou? Je activeert de Pinterminal. Je selecteert het product naar keuze. Je controleert of het juiste product op het display staat. Je houdt je pas tegen de laser tot alle lampjes branden. En ik ga lekker smullen.